Wat gaan we vandaag maken? Dit is Knutselen met de familie Romein. Hallo! Wat gaan we als eerste doen? Want wat gaan we maken? Ja. Kijk papa's aan. We gaan fotolijstjes maken voor oma en opa en de andere oma. Dus we gaan fotolijstjes maken voor oma Alma en voor oma en opa Scheveningen. We gaan deze twee gaan we een mooi kleurtje geven. Ik geef jou een kwast. Leg liggen hier al groen, blauw, rood en paars. En jij mag een mooi kleurtje geven. We hebben helaas te weinig kwastjes. Ik ga hem met een ijsstokje verven. Jij ook met een ijsstokje verven. Maar ook, zie je dat? Ja. Ja, oh, ja. Ja, oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Uh. ja, daar heb je een doekje voor. Zal papa een doekje aangeven? Ja. Uh. Uh. Oh, kom maar. We is er wel bijna twee. Hè. Heel goed. Papa smeren. Papa smeren. Papa smeren. Zing hey. maar mee. Groot ook nog. Ook nog groot. Nou, ja. ook nog groot. Ja. Blauw ook nog. En dan is het klaar, hè? <laughs> dus ik ga eh, ondertussen door met het schilderen van de standaarden voor het fotolijstje. Want we gaan een fotolijstje maken van de wc-rolletjes. Ik denk dat het wel klaar is. Ik ook hier laten Die kant drogen. Die kant drogen. Oh, papa's anders zijn ook vies. Kijk, ik heb hier lijm. Ik geef jou een foto. Je ziet het, de foto van mij. Ga ik op dit papier plakken. Oh jee. wat gebeurt er daar? Kijk wat papa gaat doen. Papa gaat knippen. Oh jee, Berber laat los. Oh. Is het papa? Ja, lijm is van papa. Oh, boekje. Ik zie het wat je doet. Zo. Kijk, en dan hebben we Berber. En dan hebben we Brian. Voor oma en opa. Papa? Ja, dat is papa zie je papa zitten. Tip. Als jullie gaan knutselen, zorg dat de schaar, het mesje en de lijn in goede handen is. En we gaan ze plakken! Kijk, hoe zullen we deze doen? Want deze gaan we voor Brian gebruiken. Wat is dat? Wat je dan doet: je pakt het wc-rolletje en je gaat van bovenaf aan. Hij nou is nu nog een beetje nat, omdat we snel werken. En bovenaan gaan we naar beneden snijden met een aardappelschoolmesje of een stellingmesje. Maar zo'n 2 centimeter vanaf de onderkant. Ja? Dat doe ik ook bij de ander. Kijk, even met je handjes schat. Snijd ik ook. Kijk dan wat papa gaat doen voor oma. En opa natuurlijk. Dan zetten we Brian erin. En met de andere ook. En zo hebben we een prachtig. Fotolijst gemaakt. Laat hem nu nog maar even drogen. En dan gaan we door naar de volgende. Ja? Ja? Papa. ja laat staan. Hey. Ga ga de mensen gedag zeggen. Wij zeggen hallo allemaal. Hey! Hey allemaal. Nou, ga je nou zelf filmen? Oh jee, de camera wordt ingepikt. Kijk nou wat we hebben gemaakt van Berber. Ja? Is dat lijm? Het heet lijm, schat. Okay. En dan hebben we deze gemaakt van Berber. Zeggen we nog even dag allemaal. Wij gaan opruimen. Daag, ja. tot de volgende knutselen met de familie Romein. Ja. Dag. Dag. Ja. ja, dat is papa en dan Brian. Ja, dat is ik. Ja. Nou, Brian gaat, die uh, klaar mee. Tot volgende week en uh, dan komen we uh, met een uh, ander item. Dan gaan we een schaapje knutselen, want het wordt alweer lente. En dan moeten de vachten van die schapen geschoren worden. We zien jullie volgende week. Brian? Papa. Ja? Dan gaan we maar zijn opa's en alle kijkers.